Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over de werking van onze spieren met actine en myosine. Aan het eind van deze video weet jij hoe het actine en myosine zorgen voor een samentrekking van de spiervezels, hoe een actiepotentiaal dit aanstuurt en je weet welke twee stoffen er onmisbaar zijn bij een spiersamentrekking. Dit is het beste te begrijpen via onze skeletspieren. Vandaar dat we ons vanaf nu gaan richten op de skeletspieren waar het dwarsgestreepte spierweefsel zit. Het doel van onze skeletspieren is natuurlijk een beweging laten gebeuren. Bijvoorbeeld je biceps beweegt je onderarm ten opzichte van je bovenarm. Hiervoor moet er een seintje komen uit je hersenen en vervolgens moeten de cellen gaan samentrekken. Hierdoor wordt de spier korter en zullen dus de botten ten opzichte van elkaar gaan bewegen. Laten we dit even stap voor stap bekijken. Het seintje uit de hersenen komt via een motorisch neuron aan. Motorisch betekent immers beweging. Dat seintje is het actiepotentiaal. Als dat uitkomt bij het uiteinde van de zenuw, zal het ervoor zorgen dat de signaalstoffen worden losgelaten, in dit geval acetylcholine, een neurotransmitter. Dit gaat richting de spiercel, dat stukje wordt de motorische eindplaat genoemd. Deze overgang van zenuw naar spier wordt, eigenlijk heel logisch, de neuromusculaire overgang genoemd. Oké, okay, dan zijn we bij die spiercel aangekomen, maar waar komt die precies vandaan? Als je een spier bekijkt zie je dat die vast zit aan het bot met een pees. Vervolgens zien we hier de spierbuik en die bestaat uit verschillende spierfaciculi, de spierbundels. En die bestaan dan weer uit verschillende spiervezels. Zoals je je uit de video over spiervezel kan herinneren, bestaan de spiervezels uit meerdere samengevoegde cellen, daarom noemen we het niet meer een cel, maar een vezel. Om dat zo mooi gesorteerd te houden zijn er verschillende omhulseltjes. Zie het als de elastiekjes die de boel bij elkaar houden. De laag om de spiervezel heen heet het endomysium, de laag om elke bundel heet het perimysium en de laag om de spier zelf heet het epimysium. Als we één spiervezel van dichterbij bekijken, dan zien we in dwarsgestreept spierweefsel dit. Vandaar de naam dwarsgestreept spierweefsel. Als we het even vanuit de basis bekijken, zien we dit, dikke streepjes en dunne streepjes. De dikke strepen, dat zijn de dikke filamenten, die heten myosine en de dunne filamenten heten actine. Actine en myosine zijn de onderdelen van de spieren, die ervoor zorgen dat ze kunnen samentrekken. Als ze in elkaar schuiven wordt de spier namelijk korter, de lijnen noemen we dan een z-lijn en een m-lijn. Het stuk tussen de twee z-lijnen noemen we het sarcomere, een spiervezel zijn gewoon eindeloos veel sarcomeren die achter elkaar zitten. Op de myosine zitten handjes, letterlijk die aan de actine kunnen trekken, zodat het geheel naar elkaar toe gaat. Hiervoor zijn twee stoffen nodig, ATP en calcium. De ATP zorgt ervoor dat het handje van de myosine aan het actine wil gaan koppelen en wil buigen. Maar zoals bij elke relatie moet dat wederzijds zijn. Calcium zorgt ervoor dat ook actine wil koppelen. Actine is een gedraaide spiraal, met tropomyosine eromheen gedraaid, als een soort hek, zodat de myosine niet zomaar kan koppelen. Als er dan calcium aan actine wordt gekoppeld via het molecuul troponine, wellicht zeg je dat wat, want dat is het stofje waarop we testen of iemand een hartinfarct heeft gehad. Er zijn dan spiercellen kapot gegaan, waardoor de actine, myosine en troponine in het bloed terechtkomen. En in het laboratorium kunnen we dan de hoeveelheid troponine meten. Maar wat is dan de link tussen dat actiepotentiaal waar we het over hadden en de samentrekking? Nou, de actiepotentiaal die was aangekomen bij de motorische eindplaat gaat over het celmembraan heen en zorgt ervoor dat calcium vrijkomt uit een organel dat we het sarcoplasmatisch reticulum noemen. Deze geven de calcium af aan kleine kanaaltjes die we de T-tubuli noemen en die het vervolgens richting de actine brengen. Als er dus zowel ATP als calcium aanwezig is, gaan de actine en de myosine met elkaar koppelen, waardoor de spiervezel korter wordt. En dit gebeurt in de hele spier tegelijk, waardoor je uiteindelijk zo'n groot effect krijgt dat je biceps bijvoorbeeld je onderarm kan bewegen ten opzichte van je bovenarm. En dat heet dan flexie, oftewel buigen. Mocht je oefenvragen willen maken over dit onderwerp, dan is de Juf Danielle Academie misschien wel wat voor jou. Meld je aan via www.jufdanielle.nl Bedankt voor het kijken!